Ik ben Claire Tan, ik ben 17 jaar, ik kom uit Groningen en ik doe een alpine skiën. Hallo, ik ben Jordi Schaaf, 17 jaar en ik doe een alpine skiën. Uh, ik stond voor het eerst op de ski's toen ik 4 jaar was denk ik, ik weet het niet zeker. En uh, Mijn eerste wedstrijd skide toen ik 10 jaar was. Ik was lid bij de skiclub in Groningen en, uh, ja, zo is het allemaal begonnen. Ja, ik was 2 uh, toen ik voor het eerst op de ski stond en uh, met mijn vader en moeder meeging naar Frankrijk. En uh, Mijn vader zei, ja, als je kan lopen dan kan je ook skiën, dus uh, eigenlijk met de paplepel erin gebracht. En, uh, ja, ik vond het toch wel erg leuk. En uh, zo een beetje begonnen op de borstelbaan met uh, wat beter leren skiën en zo een beetje in het uh, wedstrijdse -circuit, circuit gerold. Dus uh, vandaar. Um, ik kwam erachter dat ik uh, goed was in skiën toen ik 13 was, ongeveer 12, 13. Toen had ik een keer een kans om, uh, om op het NK uh, in de sneeuw een, een medaille te halen. En uh, toen ben ik bij beide wedstrijden gevallen en dat, uh, nou, dat vond ik toch niet zo leuk. Dus toen uh, besloot ik maar er meer tijd in te steken. En uh, toen, toen wist ik ook echt dat ik goed wilde worden in skiën. Ongeveer 20 uur aan het skiën en uh, daarnaast nog 10 uur fysieke training ongeveer. Dus daar ben ik ongeveer uh, 30 uur in de week kwijt. Nou ja, uh, normaal gesproken half 7, 7 uur ontbijt. Half acht weg, in de auto zitten, meestal een half uurtje rijden. Nou, dan uh, beginnen we met trainen, eerst uh, rustig inskiën, dan even opwarmen, slaan verkennen. En dan uh, ja, het ligt eraan hoe, hoe het weer is, hoe de piste zich houdt en hoeveel runs je kan doen. Nou, ja, meestal zijn dat tussen de 8 en de 12 runs, zeg maar. Dus, uh, ja, dan ben je zo tussen 1 en 2 weer uh, terug in het huis, doe je fysieke training. Nog een beetje wat aan school, nou, dan uh, is de dag alweer bijna om. En mijn favoriete onderdeel is toch wel de slalom. Al moet ik zeggen dat ik reuzeslam ook erg leuk vind. Uh, mijn beste onderdeel is de reuzeslam. Die vind ik ook het leukste om te doen. Uh, slalom vind ik ook heel erg leuk. Daar ben ik dit jaar ook iets meer tijd in gaan steken. Ik merk ook dat, uh, dat ik daar steeds meer vooruitgang in dit boek. Super G doe ik uh, niet zoveel. Uh, ik vind het wel heel erg leuk, maar de mogelijkheden om te trainen zijn... Uh, zijn minder goed. Nou, een droomdoel uh, wat, uh, wat ik hoop dat uitkomen is de spelen van uh, 22. Mijn sportieve droom is om in de World Cup punten mee te kunnen doen. Uh, ik hoop de, in Lillehammer op de reus slaan om een top 10 plek te halen en slaan om een top 15 plek.